Hallo jongens. Zoals je ziet heb ik een heel ander huis. Is er heel iets raars. Want ik heb een soort van groot probleempje gehad. Ik heb dus bedacht, ik ga eventjes wat sneller door de tijd heen. En. Um, wat is dit? Waarom? Oh. Uh, ik gooi er wel weg. Als ik dat heb. Een brullenbak, Ja, die heb ik. Maar oké, okay, dus ik heb een klein probleempje, ondertussen laat ik mijn sim gewoon aan de gang gaan. En dat is dat mijn sim, die Sophia Brick, die, um, ja, die liep vast gisteren. Dat is dus de zevende. En ik kreeg hem niet opgestart elke keer als ik hem probeerde te laden, liep hij vast. En op een gegeven moment dacht ik, nou dan verwijder ik de laatste update die er was, zeg maar de laatste save. En dan ga ik vanaf dan verder. Ik dacht, geen probleem, dat kan gewoon. Blijkbaar heb ik dus die hele sim verwijderd. Ik heb hem hier nog wel in mijn galerij, als die wilt laden. Dus dat is wat minder. Wat ik wel had gedaan was, uh, zeg maar heel veel, zoals ik was bezig met de populariteit, ik was op mijn feestbeest, had ik bijna alles af. Uh, want het is best wel veel wat je hier moet doen, zoals je kunt zien. Je moet steeds naar dingen toe. En nou ja, ik had locatie al af, ik had fortuin uh, al gedaan, ik had, uh, wat had ik nog meer gedaan, ik had die afwijkend, had ik al gedaan, uitdaging heb ik gelukkig al af, sportief had ik nog niet, hier wilde ik daarvoor gaan, maar ik had het de een en ander had ik al af, dus uh, zoals locatie. Dus nu sta ik weer helemaal onderaan de ladder en mag ik weer helemaal naar boven toe. Het enige voordeel is nu wel dat ik geen, uh, hoe heet het, geen famous iemand ben. Dus dan heb ik niet de hele tijd die schreeuwige mensen om me heen, want dat had ik de hele tijd bij de mensen ik steeds mijn kostuum aan moest doen en dat steeds paparazzi kwam dus ik was wel blij uh, of tenminste ik ben wel blij dat ik dat nu niet hoef te doen want ik werd ook gek van de dingen nu heb ik wel heel weinig eigenschappen en moet ik alles weer opnieuw doen inclusief het geld zoals jullie zien heb ik daar zin in? nee, niet echt gaat het me lukken? ja, eigenlijk wel wow wow wow Is hier gebeurt? Oh, tuurlijk. Shitsy doodle. Kan ik nu nog terug? Of moet ik nu alles opnieuw doen? Als je vertellen. Oh, gelukkig. <laughs> ik kreeg al een lichte hartverzakking. Um, ja, nog steeds zijn we er niet. Um, waar staan menteltevjes onder? Oh, nee. Wenteelteesjes. Wenteelteesjes. maak sta je? Hier. Ik ga dat maar bereiden. Eerst level up. Of nieuw niveau. Beter niveau, ik weet niet hoe je het wil noemen. Dat is mijn telefoon. Je hoort helemaal niet op de staan. Ja! Omelet. Kom dan. koken, koken, kom op. Ja, het is wel geld En daarna gaan we. Door geen hier te zijn. Ik daar het geld voor? Ja, daar heb ik het geld voor. Mm -hmm. hey, een vrolijk sms'je sturen, ja, dat kunnen we wel. Oh, mijn, haha, mijn muis die zit vast. Een vrolijk sms'je sturen. Uh... Hallo, telefoon, ga je lekker beppen. Uh... Oh, dat is mijn zusje die uh, even aan het appen was met me. Sturen, gewoon een grote smsje. Oké. ik weet het niet eens. En speels Sturen naar jou. Alleen deze niet. Dit zijn herfst en winter dingen. oké. Een plukje op plaatselijke knolgewassen drijf. Bedrijf heeft problemen met beestjes. Hun laatste oogst zit onder de luizen. Vanne komt eraan en ziet dat er enorme is. Moet het baas, een enorme plaag heerst. Moest de baas zullen een biologische remedie toepassen of een buiten. En wat staat er? Savannah besloot niet voor een chemisch, voor een chemical, maar voor een biologische aanpak te gaan. Savannah had oh chips. Uh, savannah had gehoord dat knoflook een insectenplaag kan bedrijven verdrijven dus pla planten zij en de boer knoflook planten of knoflook tussen alle knof knolgewassen wat is een knolgewassen um, helaas had de knoflook het omkerende effect in insectenplaag van de naar gelegen boerderij ik kwam erop af en verslond de knollen volledig. De boer was uiteraard niet blij en ze de verlor. Vertrok, maar snel. Shit! Oh, sorry, mag ik niet zeggen. Ik mag. Ik doe ook alleen maar mijn best. Ik ga maar slijmen. terwijl bij je baas. En zorgen dat ik weer op het oude niveau terugkom. En misschien zal er hier en daar nog een aflevering komen dat niet alles af is. Maar voor nu vind ik wel dat ik echt, echt beter mijn best moet doen. Want dit vond ik echt niet leuk. Het is ook echt niet leuk, want jullie zit gewoon nu in een herhalingsvatbaar ding te kijken. En ik ben nu herhalende dingen aan het doen. En daar ben ik niet blij mee. Nee. Daar ben ik echt niet blij mee. Ik heb dan wel met de tuin... Gedaan, maar um, ik heb wel een hele hoop andere dingen, negen andere soort dingen, hele korte afleveringen. Ik heb niet zoveel keuze, ik kan wel hier blijven met een beetje zelfs vertellen. Oh. Ja, het is voor jullie ook niet leuk als jullie de hele tijd, wat is er? een uh, vraag zich af te eerlijk gezegd, uh, nee dankjewel papa. Kan ik deze nu al doen eigenlijk? Ik hoop het. Eigenschappen. Ik hoop het zo. Deze moet. Um, welke had ik nou? Oh ja, supergrote vingers had ik. En um, hoog geleerd. ja, hoge leer, toen uh, doen maar. dat uh, het maar het Kijken of ik nog wat anders kan kopen van het.. Uh, uh. Laten we die markeren. Ik ben nu al zo graag van mijn sim. Wanneer moet ik weer werken over twee dagen, jongen, jongen, jongen. Jonge. Ik word echt zwagreinig. Uh, uh, ik kan niet. Ik, ik kan oh, eigenlijk niks. Niks is niveau 10. Ik helemaal niks. Ook echt potje, potje reinig van. Ik word echt serieus zwagreinig omdat ik niks kan. Ik heb niks 10, dus ik ben wel met dit diertraining. Deze had ik bijna niveau 5. Maar waarom is mijn neus hier weg? Ik uh, sluit de aflevering af. Ik ga backstage. Ja, ik ga keihard aan het werk. En ik hoop dat het ook komt. En Ik volgende keer als we elkaar zien, Dat ik gewoon al dit, als meer nee, tien, En dat deze dingen, de negen dingen die nog gedaan moesten worden, ook allemaal zou je bereikt. Want dat lijkt me wel zo handig. Anders van, ja, heeft dit hele doel ik heb geen zin gehad en kan ik beter in een hoekje gaan zitten en wachten tot het tijd voorbij is en mijn huisje afet en normaal land en ja ik heb een hele lange tijd niet zingen gespeeld en op een gegeven moment dacht ik heel leuk weer zingen spelen dus wel weer leuk om even weer een, weer uh, op te nemen dus dat had ik maar gedaan en in één keer was er dus een storing die ik niet opgelost kreeg, en dat is heel aardbaan. Uh, ja, en dan... Wil je ook een deel te uh, Ik ga er echt een deel te die kennen ik heb in huis gedaan